Wist je dat zelfs de allerstoerste mensen bang kunnen zijn voor spuitjes? Ik ben Elisabeth en ik ontwikkel een game die jou kan helpen je prikangst te overwinnen. Ik ben genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. Van het winnende onderzoek wordt een hele klokhuisaflevering aflevering gemaakt. Dus, wil je meer weten over mijn onderzoek naar prikangst? Stem dan op mij!